Ik ben uh, Ruud Superzat. Ik ben Tannas in Nijmegen. Ik woon uh, op dit moment in Nijmegen-Oost, dat het een hele groene wijk is. Ik vind sowieso dat Nijmegen een, een heel groen karakter heeft. Dat ik vanaf mijn studietijd hier eigenlijk uh, ben blijven hangen. En uh, daardoor een, uh, een ongelooflijk netwerk heb uh, gekregen binnen het Nijmeese en eigenlijk uh, uh, bijna Nijmegenaar geworden ben. Nijmegen, Nijmegen is een uh, studentenstad. Doordat het een, ook een voornamelijk studentenstad is, is er altijd wel heel veel te doen. Dus het is eigenlijk ook wel een bruisende stad. Ik vind dat wij hier gewoon een, uh, een, een, een, een fijne stad hebben. Uh, met, met met alles niet te groots, niet te uitgebreid. Het is behapbaar. Als ik mijn, uh, mijn studiegenoten nog steeds tegenkom... dat ze ergens een beetje de jaloezie hebben... dat ik nog steeds in het Nijmeegse zit. Daaruit trek ik de conclusie dat mensen die uit Nijmegen gaan... na uh, vijf, zes jaar, uh, toch altijd weer een drang hebben... ...naar het Nijmeegse. Dat we tolerant blijven naar elkaar toe. En dat, dat we uh, uit, uit die tolerantie gewoon houden wat we hebben. En dat, dat is gewoon een, een, een prettige samenleving binnen onze stadsgrenzen. Dat we niet uit het oog moeten verliezen. dat het, Wat ik dus ook weer van buitenaf bij bezoek naar Nijmegen vaak hoor... ...is hoe groen wij het hier hebben. In godsnaam. Bewaar dat. Koester het. Hou het vast. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen.